Welkom bij deze bijzondere uitzending. Bijzonder omdat we vandaag onder aanvoering van NOC, NSF en More2Win... een bijzondere stap gaan zetten in de wereld van duurzaamheid en sport. En Ik zit vandaag uh, met, uh, aan tafel met Maurits Hendricks, uh, technisch directeur van TeamNL. Welkom. En met Tim van Doren, uh, oprichter van More2Win. Welkom. En een lege stoel. Uh, daarover straks meer, spannend. Ja. Uh, maar hij blijft nog even leeg, uh, Maurits, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat gaan we vandaag lanceren? Ja, ik denk dat heel veel mensen weten dat een Olympisch team en een Paralympisch team geleid wordt door een chef de mission. Dat is wel een begrip in de sportwereld. Zeker. En uh, vandaag is bijzonder omdat we vandaag uh, voor het eerst een chef de mission bekend gaan maken. Spannend, heel dat erg spannend. En ja. uh, wat houdt dat precies in, Chef de E nou, als je kijkt naar um, waar, waar de wereld uh, zich bevindt. Uh, als je kijkt wat we de laatste jaren met elkaar hebben meegemaakt, dan, um, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen uh, aan de hand. En een van de dingen die echt wel duidelijk is geworden dat. Je, naast iets waar wij ons elke dag druk over maken en dat is het topsportklimaat uh, en de chef de mission houdt zich bezig met het optimale topsportklimaat hè, van de Olympische of de Paralympische ploeg, straks ook in Tokio. Maar goed, uh, we hoeven er niet omheen te draaien. Er is natuurlijk een, een veel grotere klimaatcrisis, als je wil, dan, uh, dan de sport. En, en het gaat vandaag gaat het echt daarom dat we als sport stil willen staan bij uh, de bijdrage die we kunnen leveren aan een beter klimaat in de wereld. Mochten jullie nou tijdens deze uitzending vragen hebben, wat ik me kan voorstellen, want het is een belangrijk en uh, interessant onderwerp, dan kan je die stellen Tijdens de uitzending in de chat. Um, later op de dag ga je hier antwoord op krijgen. Um, Tim, dan ga ik naar jou. Um, met ja. More to Win proberen jullie echt een maatschappelijke impact uh, na te laten door sport. Ja. En jij bent uh, de initiatiefnemer, de bedenker van de titel Chef de Emission. Dat heb je ja. in 2018 al gedaan. Um, wat is in jouw ogen nou de potentie van sport. om echt een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereld? Nou, we zagen inderdaad, we zagen dat die ontwikkeling dat duurzaamheid. ...veel belangrijker werd en dat ook de sportsector daar zijn rol in probeert te vinden. Van hoe kan ik me daar nou in, in, in gedragen? Wat, wat is mijn bijdrage aan die duurzamere wereld? En eigenlijk is die potentie die is enorm. De sport heeft een enorme potentie om de, de wereld duurzamer te maken. Uh, maar in onze ogen wordt die nog niet genoeg benut. En vandaag het concept Chef Dichon, waarin we eigenlijk zeggen van er zijn, er zijn twee manieren om bij te dragen aan die duurzame wereld. En de ene zit hem heel erg op je, je footprint. Iedere sector heeft een footprint, ook de sportsector. Die moet je kunnen verlagen. Er zijn gewoon manieren voor om die naar beneden te krijgen. Maar wat sport uniek maakt, is eigenlijk de andere pad, de andere kant, het, het inspireren tot duurzame gedrag. De sport heeft een positieve vibe, heeft, een, heeft geen vingertje wat je allemaal niet mag, heeft een manier om misschien wel de halve wereldbevolking te kunnen bereiken, om zich duurzamer te gaan gedragen. En die inspiratiekracht die sport heeft op dit onderwerp, ja, die is volgens mij uniek. En die potentie die is, die is zo groot en die wordt, nog, ja, die wordt nog veel te weinig benut. Dus je zegt eigenlijk inspireren en reduceren. Ja. Kan je daar een voorbeeld van noemen ook echt? Ja, het is misschien wel mooi om ter illustratie, de, de, de, de sportsector totaal heeft misschien de uitstoot vergelijkbaar met een land als, als Tsjechië of, of, of Spanje qua grootte. Alleen het bereik wat de sport, sport heeft is misschien wel de halve wereldbevolking die we kunnen bereiken op een manier. Dus mensen kijken naar evenementen, mensen zien de rolmodellen en kunnen zich daar naar, naar refereren en naar gaan gedragen als die zeggen dat ze zich op een betere manier aan de duurzaamheid moeten richten. Um, en een mooi voorbeeld vind ik altijd wel bij sportevenementen zie je nu wel een trend richting bijvoorbeeld het vegetarisch eten, het veganistisch eten soms op sommige momenten. Um, evenementen zijn er mee bezig. Dat helpt om een evenement de footprint van een evenement te verlagen. Dus als je een deel van je catering op vegetarisch in gaat richten, gaat je footprint omlaag. Maar de grote winst is misschien wel veel belangrijker als jij 10% van je bezoekers kunt aanzetten om één keer per week minder vlees te eten. Als dat jou lukt, dan is jouw impact op lange termijn veel groter dan alleen maar die footprint verlagen. Dus reduceren en inspireren tot duurzame gedrag. Dat zijn de twee dingen die sport prachtig in zich heeft. Mooi. Maurits, ben je het met Tim eens? Kan sport nog meer bijdragen? Ja, het is natuurlijk heel fijn om te weten dat, uh, dat dit niet het begin is. Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, dan heeft de sport zich, uh, denk ik, uh, heel nadrukkelijk is bewust geworden van het feit dat uh, we ook binnen de sportwereld heel veel kunnen. als het gaat om het verduurzamen van de wereld. Er zijn een paar prachtige initiatieven, denk ik, te noemen. Uh, sinds 2018 is er gewerkt aan een routekaart voor verduurzaming van de sport. Nou, dat betekent dat er echt gekeken wordt naar alle sportaccommodaties in Nederland, binnen de verenigingen. Om daar uh, de footprint te reduceren. Uh, het IOC uh, is, is ook, uh, ook al een tijd bezig. Uh, dragen bij aan, aan de, het uh, bouwen van de Green Wall in Afrika. Uh, dat betekent dat ze rondom de Olympische Jeugdspelen, die in Senegal plaats zullen vinden. Uh, meedoen aan een project waar ik geloof iets van 350.000 bomen geplant zullen worden. Uh, en tot laatste wil ik ook nog wel even noemen. Uh, ook de topsport is natuurlijk echt al wel langer bezig watersportverbond heeft een prachtig voorbeeld die binnen het uh, Sailing Innovation Lab al een hele tijd bezig zijn met een partner van Team NL, uh, Missie H2, om een, uh, ja, een, een, een zero emission boot op het water te krijgen, uh, gedreven door, uh, door H2. Dus dat zijn echt al wel hele mooie voorbeelden. Wat je ziet is dat uh, het ook bij de sporters zelf, dus gewoon bij de atleten binnen Team NL, dat... Uh, ja, ...hun maatschappelijke rol uh, steeds nadrukkelijker uh, in leven, hun leven een deel uitmaakt. Tim heeft het net over wat je kan doen al, uh, als je kijkt naar je, naar je voeding. Uh, maar er zijn echt ook al een heleboel sporters die uh, actief worden als het gaat om uh, het thema verduurzaming. Wordt de sport en Team NL uh, ook echt geraakt door die klimaatverandering? Ja, ik denk het wel. Um, dat zijn hele. Uh, we hoeven niet zo heel lang terug te gaan. Kijk bijvoorbeeld naar Rio, de spelen van Rio. Uh, daar hadden onze zeilers echt te maken met een, een verschrikkelijke vervuiling van uh, het water. Mensen zullen die, die beelden nog wel, wel herkennen. Dat is dat, en dan heb je er echt heel fysiek meteen mee te maken. Dus, dus ja, zeker als je, als je natuurlijk op meerdere plekken in de wereld komt, ja, dan, dan word je ook echt geconfronteerd met uh, de harde fysieke eigenschappen van, uh, mm -hmm. van wat het klimaat met de planeet doet. Tim, ik hoor jou uh, mm, ja. knikken. Uh, je bent het met hem eens? Ja, in Rio zag je het duidelijk, maar ook bij de Spelen nu in Tokio zie je bijvoorbeeld de, de marathon wordt 800 kilometer ten ja. noorden verplaatst vanwege ja. de hitte Het is gewoon niet uit te voeren in de stad uh, Tokio zelf. Dus de, de, de voorbeelden zijn er en die worden er steeds meer. En de, de, de sport wordt vaak nog gezien als een onderdeel van het probleem. We dragen bij aan het klimaatprobleem op een manier, net als iedere sector. Maar sport moet juist meer gezien worden als een deel van de oplossing. En volgens mij moeten we die rol veel meer gaan pakken als sportsector en, uh, en onze verantwoordelijkheid daarin nemen. En de aanstelling van de chef de was daar volgens mij een hele mooie eerste stap, uh, stap in. Ja, dat is het zeker. En jij zegt het, aanstelling van chef de d'émission. Ik denk dat het hoogste tijd is om ook bekend te maken wie dat dan ook gaat worden. Um, Maurits, daarvoor wil ik jou graag het woord geven. Ja, dankjewel. Ja goed, uh, u heeft het gezien. De, uh, de stoel rechts naast mij is leeg uh, en die willen we heel graag gaan vullen. Dus ik ben heel erg blij en ook heel trots dat uh, ik u uit mag nodigen om te kijken naar de bekendmaking van de eerste chef de emissie van TeamNL. De koning. je jij bent werelds eerste chef de émission. Ja, ja. Je ziet er trots uit. Ja, nou, ik mag weer zo'n oranje shirt aantrekken en ik zit weer op een thuisplek. Uh, Papendal is natuurlijk iets waar ik altijd uh, vroeger geweest ben. En uh, ja, de sport gaat nooit uit een sporthart. Dus uh, ik voel me echt wel heel goed op deze plek. Ja, mooi. Kan jij in je eigen woorden vertellen wat chef de émission voor jou gaat inhouden? Uh, nou ja, het zal nog moeten blijken aangezien ik natuurlijk de eerste ben. Maar het is in ieder geval een aanjagersrol om meer verduurzaming in de sport te krijgen. En uh, ik weet toen ik uh, zeilde en veel op het water was dat ik daar al best wel druk over maakte. Omdat, nou ja, je ziet toevallig een beeld achter je met heel veel plastic in de zee. Um, ik maakte me daar al druk, uh, druk over. En zeker de Spelen in Beijing hadden echt wel last van, van vuil water. Nou, ik hoorde net het verhaal over Rio. Um, ja, je bent continu met de natuur bezig. En je ziet gewoon dat het slechter en slechter en slechter wordt. En wij zijn nog maar zo'n klein deel op deze wereld. En we kunnen het al zo goed vervuilen. Ja, dat kan gewoon niet. Dus mijn rol is om het uh, bespreekbaar te maken. Om het te laten zien. Om het aan te jagen. En om ervoor te zorgen dat de initiatieven die er al zijn. Uh, bij elkaar te halen. En dat we van elkaar kunnen leren. En uh, uh, ja, dat allemaal bij elkaar halen. Dus het is de duurzaamheidsagenda een podium geven. En ik ben blij dat ik dat mag doen. Ja, heel goed. Ik hoor al aan je antwoord dat het echt vanuit je hart komt, hè? Uh, Deze rol past op die manier erg goed bij jou. Uh, kan je nog verder uitleggen waarom deze rol jou past? Kwaliteiten van jezelf. Oh. Ja, ik wil het nou, niet zomaar iets. Ja, nou ja, uh, ik, ik ben een aanjager. Um, um, maar ja, de, nou ik ben sinds 2012, dat was mijn laatste Olympische Spelen in Londen, ben ik al vrij druk met duurzaamheid. Ik heb een rol bij topsector water en maritiem. Dat is om innovaties aan te jagen en daarin merk je dat technologie wel de wereld gaat redden. Als we het maar op een goede manier doen. En uh, zeker in de water- en in de delta- en de maritieme sector zijn ze al heel erg bezig met de verduurzaming. Uh, omdat we als Nederlanders wereldleider zijn. Um, en en we, ja, we hebben de positie dat we ook echt kunnen ecologie inclusief kunnen nadenken. En daarnaast uh, ben ik uh, chief solar officer voor uh, Solar Sport One. Uh, waarin de jongeren gevraagd wordt om technisch na te denken en een, een duurzame boot te ontwikkelen. Dus daar varen ze op zonne-energie en sinds dit jaar ook op waterstof. Uh, dus zo ben ik eigenlijk al continu bezig met die, uh, met die verduurzaming. Dus uh, ja, vandaar dat ik deze rol uh, heb gekregen. Ja, mooi. mooi ja Maurits, ja. het is altijd een beetje gek om dat aan jou dan te vragen. Ja, hè? Je moet ja. het bescheiden zijn en tegelijk is je cv al uh, fantastisch uh, groot. Ja. Uh, Maurits, kan jij, kan jij er helpen? Waarom is zij nou chef de Emission? Nou ja, die, de, de, dat zeg je goed. Uh, Marceline is uh, als, als topsporter uh, kampioen, een winnaar. Uh, drie keer wereldkampioen, uh, Olympische medaille samen met Lopke Berghout. Ja. Uh, uh, um, dus ja, dat, dat, is, dat is denk ik uh, het, het profiel wat je, wat je echt zoekt. Iemand die ook uh, die, uh, ja, die staat van dienst heeft in de topsport. Maar uh, dan ben je er natuurlijk niet. Uh, en voor mij zit de geloofwaardigheid van Marceline in het feit dat zij uit zichzelf al uh, veel langer geleden de keuze heeft gemaakt om bezig te zijn met. Uh, hoe, we, hoe we deze planeet uh, ja, uh, gezonder maken, zal ik maar zeggen. Natuurlijk burgemeester van de Noordzee. Uh, dat is er echt al eentje waarbij... Noemt uh, ze niet, maar ze uh, Nee, maar ja, is ja, natuurlijk ja. wel zo. Ja. Nou, dat eindigt deze zomer, hè. dus hartstikke mooi. Precies een goed moment, uh, denk ik, voor Marcelien om dan ook door te stappen... en het veel breder te trekken dan alleen water of dan alleen Nederland. Uh, dus dat, dat komt, denk ik, op een, op een prachtige manier bij elkaar. Dus ja... Uh, uh, voor ons, uh, uh, we zijn, uh, zijn heel blij dat, uh, dat Marceline dit gaat doen. Ja, snap ik heel goed. Uh, wordt zij dan ook echt onderdeel van de, van de ploeg richting Tokio? Team NL, wordt zij onderdeel? Nou, het is uh, een chef de mission, dat ben je van de ploeg. Hè? Dus ja. uh, chef de mission is ook gekoppeld aan Team NL. Uh, maar is natuurlijk niet in de, uh, geen actieve rol in uh, dat wat het team moet doen en dat is straks bezig zijn met zijn prestatie. Dus daarvoor hoef je niet naar uh, Tokio. Het is wel zo dat je daar uh, gekoppeld bent aan Team NL en dat je Team NL dus ook in kan zetten. Juist vanuit het perspectief wat Tim noemde, hè, dat we ook heel duidelijk die topsport willen gebruiken om niet alleen zelf te kijken naar onszelf, maar ook echt te inspireren. Hè, dus de koppeling naar het team is er zeker. Ja, uh, uh, Tim, wat is de ambitie, want we hebben het nu over Tokio uh, 2020, ja. nou, dat is al, al vrij snel. Wat is de ambitie richting Parijs 2024? Ja, Parijs is natuurlijk top. Parijs is top omdat iedereen de associatie heeft met Parijs en het klimaatakkoord wat daar gesloten is. Daar Alles rondom klimaat en duurzaamheid zit in, zit in de stad Parijs en komt samen met die Spelen over drie jaar. En je ziet eigenlijk een trend rondom de organisatie van die Spelen, dat het steeds duurzamer wordt. Um, maar Parijs heeft zich nog een stap daarboven opgezet en wil zich echt de meest de meest klimaatpositieve speler ooit noemde. Klimaatpositief betekent dat je zelfs bijdrage levert aan het klimaat... in plaats van alleen maar het klimaat verslechtert. En die ambitie die komt heel mooi samen met, met, met de stad Parijs en het klimaatakkoord. Dus eigenlijk hebben we gezegd van zo'n chef de emission tot aan Parijs... zou eigenlijk daar een bijdrage moeten leveren. We moeten dat niet alleen maar aan het gasland overlaten, aan, aan de stad. We zouden daar vanuit Team NL naar Nederland ook een bijdrage aan, aan moeten kunnen leveren. Dus richting een klimaatpositieve sportsector toewerken, dat is natuurlijk de ultieme droom. Een sportsector die meer CO2 uit de, uit de atmosfeer onttrekt dan daaraan aan, toebrengt. Um, daar zitten heel veel stapjes in en we moeten vooral ook gewoon beginnen met de dingen die we al goed doen laten zien en beter laten zien en nog meer uh, proberen enthousiasme daarbij te kweken. En ik hoop ook dat andere landen zich hierin gaan, gaan herkennen en proberen hierbij aan te sluiten en ook ervoor kiezen om ook een chef de mission aan te stellen en daarin samen op te gaan trekken. Dus dat is natuurlijk een droom die we richting Parijs en LA willen gaan, uh, gaan vormgeven. Ja, mo mooie dromen, mooie, mooie plannen. En Marceline, hoe ga je dit realiseren? Wat zijn concrete stappen die je gaat zetten? Ja, het mooie is dat uh, duurzaamheid is altijd zo'n waanzinnig containerbegrip is. Waar beginnen we? Waar, uh, waar komen we vandaan? En uh, het mooie is dat er, er komt een nulmeting na de, na de Olympische Spelen, na de Paralympische Spelen. Dus dan weten we ongeveer waar we staan. Er is een enquête geweest naar de verschillende sportbonden, waarin ze gevraagd is: oké, okay, hoe ver zijn jullie bezig met duurzaamheid? Wat gebeurt er? Uh, dus daar zal ik heel veel vandaan kunnen halen. En daarnaast, uh, tijdens het Olympic Festival in Scheveningen op uh, 3 uh, augustus... praat ik met heel veel sportbonden tijdens de Duurzaamheidsdag. Leuk. Um, ja, superleuk. Superfijn ook dat het door mag gaan... en dat we met mensen face-to-face -face kunnen praten. Mm. Um, en uh, nou, ik hoop dat ik daar ook heel veel vandaan haal. En uh, nou, nou, zoals ik zei, een aantal bonden zijn al, zijn al bezig. Een aantal sporters zijn al druk bezig. Dus laten we vooral van elkaar leren. Uh, en uh, ja, innovaties uitdelen, kennis uitdelen... En zo stap voor stap naar Parijs gaan werken. Ja, wat maakt nou het aanstellen van zo'n chef de Emission anders dan de initiatieven die er al zijn? Ja, ik denk, er, zijn, er zijn veel initiatieven, nationaal en internationaal. Ik, wat ik, waar ik in geloof is dat, dat de focus veel ligt op het reductiestukje. Dus dat ik die ziet, die ook gedaan worden, zijn goed. Die gaan op de reductie van je eigen footprint. In mijn ogen wordt er nog te weinig nagedacht over de inspiratiekracht van sport. Hoe kunnen we nou die rolmodellen, die sporters, die, die, die momenten, dat bereikt, dat podium... Toch nog beter gebruiken om aan te zetten tot duurzame gedrag. Dus dat maakt het onderscheid volgens mij van een chef de mission heel sterk. En het is ook een een actieonderwerp aan het worden. Dus we moeten niet meer zoveel praten, we moeten echt in de actiestand komen. Dan hebben we gewoon geen tijd meer te verliezen. Ja. En met het aanstellen van zo'n persoon, zo'n prominente rol binnen het binnen de NRC 17NL, moeten we gewoon in de actie komen. Dus ja, en het is, het is ook voor, voor de sporters in, in de ploegen, want het is natuurlijk een heleboel sporters die zelf al bezig zijn, hè, die ja. dit echt een heel belangrijk thema vinden. Nou, die hebben nu in, in Marceline een aanspreekpunt. Marceline kan dat ook uh, combineren. Ja, en heel simpel gezegd, zo denken we ook in de topsport. Dat geeft ons gewoon slagkracht. Ja, ja. Dat is het zeker. Um, we hebben het al een paar keer gezegd. Er zijn al heel veel sporters die, die, die hier uh, hard mee bezig zijn. Maar ook uh, verenigingen en uh, clubs en bonden uh, zetten al een, een, een stapje in de juiste richting. Mm -hmm. um, en daarvan hebben wij ook iemand uh, die daar ook al goed mee bezig is. En dat is uh, Rembert Groenman, algemeen directeur van de Triathlon Bond. En die is, als het goed is, bij ons. Um, Zeker. Aanwezig. Welkom, Rembert. Goed dat, uh, dat je er bent. Dank voor je tijd allereerst. Um, waarom is duurzaamheid bij jullie in de sport triathlon zo belangrijk? Um, nou, even los van alle, alle mooie argumenten die natuurlijk al uh, vanochtend al eerder genoemd zijn, is, uh, is met name voor triathlon duurzaamheid van belang, omdat, uh, dat weten jullie ongetwijfeld, dat triathlon vooral een sport is die buiten plaatsvindt. Hè? Dus We maken heel dankbaar gebruik van de omgeving, van de natuur. Triatleten worden vooral enthousiast van, van mooie parcoursen. Um, uh, die uh, mooi open water uh, kunnen zwemmen. Uh, uh, in duinen of in de bossen, et cetera. Uh, dus we hebben als Triathlon echt uh, heel veel te danken uh, aan, uh, aan de natuur. En um, ja, het werd zo langs tijd dat we als uh, Triathlonbond en als Triathlonsport. Uh, wat terug gingen doen uh, voor de natuur. Uh, we hebben veel aan hun te danken. Um, kan je... En we je nu echt heel ja, ja kan je, kan je, je zegt dat het, het werd tijd. Kan je een voorbeeld noemen van dingen die jullie nu al hebben gedaan in het kader van duurzaamheid? Ja. Nou, dan enige, enige bescheidenheid past ons wel. Niet alleen omdat we natuurlijk niet zo'n hele grote bond zijn. Hè. We zijn de loop der tijd gegroeid naar een middelgrote sportbond. Dus in die mate kunnen we een rol en een bijdrage spelen. We hebben tot nu toe vooral goed nagedacht en dingen opgeschreven, maar ook wel dingen gedaan. Uh, en ik denk dat een van de meest praktische voorbeelden is dat we... In 2019, het jaar voor corona, een mooi pilotproject gedraaid hebben met een triatlon evenement in Zwolle. Waarin we geprobeerd hebben op een groot aantal terreinen zoveel mogelijk het evenement duurzaam te maken. En dan moet je denken aan de deelnemers vooraf stimuleren om, om dit keer eens met de trein te komen. En niet met de auto, of als ze met de auto komen dan niet in hun eentje te komen, maar zoveel mogelijk met, met meerdere mensen tegelijkertijd. Um, we zijn gewend om met motoren op het parcours te zijn, hè, om, uh, om de deelnemers een beetje in de gaten te houden. Nou ja, dat, dat hebben we in dat geval ook vooral met uh, elektrische uh, scooters gedaan. Um, we gebruiken veel, uh, veel materiaal onderweg, uh, hè, en jelletjes, uh, bekertjes. En, uh, je wil soms niet weten hoe het parcours eruit ziet na afloop van het evenement. Dus we hebben heel bewust met de organisatie en met deelnemers ervoor gezorgd dat we het parcours op zijn minst net zo mooi achterlieten uh, als toen we, toen we de wedstrijd gingen beginnen. Uh, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat, dat we het netjes doen, dat we het schoon houden uh, en dat we op die manier voor, de, voor een langere tijd, uh, nou ja, uh, mooi gebruik kunnen maken van die prachtige natuur die wij, uh, waar wij als sport veel gebruik van maken. Ja, mooi. Uh, terecht en belangrijk, denk ik. Wat zijn stappen die jullie in de komende jaren nog willen gaan zetten? Heb je daar een beeld van al? Ja, we moeten vooral uh, de bewustwording verder vergroten. He, wij moeten echt heel nauw samen optrekken met onze clubs en met name met onze evenementorganisatoren. He, want daar vinden de, de vele wedstrijden plaats. Uh, daar komen alle deelnemers, daar, daar, daar gebeurt het eigenlijk. Dus we moeten ervoor zorgen dat we als overkoepelende organisatie uh, al onze evenementen bewust maken van de rol die zij kunnen spelen. Op hun schaal, uh, maar toch, uh, Tim heeft het al een paar keer genoemd, ook Triathlon moet hun footprint... Uh, reduceren. Dat is ook letterlijk wat in onze nieuwe visie staat. Uh, dus dat, dat zal vooral heel veel uh, aandacht gaan krijgen en vervolgens met die evenementen op zoek gaan naar de meest voor de hand liggende manieren om, om die voet, footprint te reduceren, zodat we richting 2024 uh, en Parijs uh, ook als triathlon onze bijdrage leveren. Ja, mooi. Uh, Rembert, dank je wel. Goed voorbeeld voor alle andere bonden. hoop dat er veel uh, gaan volgen zoals, uh, zoals jullie. Dank je wel. Uh, Rembert Groenman, dank je wel. Algemeen directeur van de Bond. Thanks. Graag gedaan. Tim, uh, ja, herkenbaar ja. denk ik, hè? Ja, Goed. En mooi. En Wat mooi. vind je ervan? Absoluut. Ja, mooi. Er wordt al vaak genoemd, er zijn al zoveel mooie initiatieven. Dus we hoeven niet vanaf nul te beginnen. En zo'n bond is een prachtig voorbeeld. Er zijn er meerdere. Ja. Um, en wat ik mooi vind te horen is dat het vanuit een bond, vanuit een topsport... misschien wel zelfs doorvloeit naar de verenigingen, naar de samenleving, naar de leden... die allemaal in actie kunnen komen. En dat is natuurlijk de, de beweging die je op gang wil brengen. En we hopen dat met een aanstelling van de chef de mission... dat nog veel meer, uh, veel meer body gaat krijgen. Dus ja, ik vind het een mooi voorbeeld, En andere bonden die, uh, die daar absoluut in, in mee kunnen gaan. Mee kunnen gaan. Marceline, jij ook, hè? Ik zag jou ook blij knikken ja. en kijken. Ja, ja. Zijn ze, ze zijn op de goede weg. Nou, zeker. Iedereen die ook maar een klein beetje doet. Als je er al over nadenkt, uh, dan word ik eigenlijk al blij. En als je daarvan uit iets verder doorgaat, dan... Uh, ik denk ook dat de jeugd het veel meer meekrijgt. Mijn, mijn kinderen roepen al best wel vaak... Uh, oh, plastic in de natuur! En dan moet ik het ophalen. Uh, ook al zijn we natuurlijk te laat voor school. Uh, dus het, ze zitten er al heel anders in. En uh, als je erover na kan denken en het kan aanjagen... dan uh, rolt de bal vanzelf verder. En wordt die steeds groter. Ja, uh, goed, het wordt inderdaad steeds bekender bij kinderen, bij de sporters, clubs, verenigingen, bonden. Uh, maar zo ook partners uh, uh, van de nec -NSF. Partner van de nec -NSF, uh, Missie H2 is er zo een die het echt belangrijk vindt uh, om uh, van ons land bijvoorbeeld uh, waterstofland te maken. Uh, en dat trekken zij dusdanig door richting de roeisportverenigingen. Um, om hen ook te helpen om hun vereniging te verduurzamen. Kijk maar even mee naar de volgende video. ECH2 gaat natuurlijk over het promoten van alles rondom de energietransitie. En met name gericht op complete reductie van de CO2, wat je met waterstof kunt bereiken. De afgelopen half jaar hebben alle studentenruilverenigingen uit Nederland zich hiervoor ingezet. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk een plan gaan opstellen hoe wij stapsgewijs in 2030 energie-neutraal kunnen worden als vereniging. Nu met deze opdracht word je eigenlijk geforceerd om na te gaan denken van... Oké, okay, hoe gaan we dat bereiken in 2030? Uh, de aanleg van een groen dak, het minder vlees eten op de borrel, het korte douchen. Het, het kijken naar het verbruik dat we hebben van stroom en hoe we het kunnen terugbrengen. Wij zitten direct aan Beekse Bergen, dus ja, onze plannen sluiten daar eigenlijk op aan. Uh, we wilden eigenlijk heel ons dak vol met zonnepanelen, elektrische laadpalen. We hebben dus uh, de Energy Challenge gewonnen, daar zijn we heel blij mee. Oh, dat en dat uh, is een check oh, ter waarde van 3500 euro. En uh, daarmee willen we eigenlijk onze zonneboiler of energiezuinige ketel mee bekostigen. Dat is een mooie stap in de juiste richting uh, om dat te kunnen financieren. Ja, uh, Maurits, mooi initiatief. Gaan we dit soort dingen vaker zien? Denk jij, hoop jij? Nou ja, goed, als, als het aan ons ligt uh, zeker. Uh, ik ben heel blij dat, uh, dat ik wat, wat dat betreft het stokje echt overdraag aan Marceline. Hè? Marceline kan dat uh, uh, gaan trekken. Uh, het, is wel, het is wel heel goed dat, uh, dat je ziet dat dit uh, ...beginnend is, hè? dat het op verenigingsniveau, op bondsniveau... Uh, ...maar dat ook onze sponsoren uh, en onze partners uh, ja, dit, echt een, dit echt een plek geven. Uh, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit soort voorbeelden... ...en ook zo'n voorbeeld van een sponsorschap die eigenlijk gecombineerd is... ...een Missie H2, er zitten meerdere bedrijven in... Uh, ...dat is wel echt de route wat ons betreft die we moeten gaan. Marceline, tot slot eigenlijk wil ik van jou heel erg graag weten wat staat er nou ja, de komende tijd op jouw agenda als chef de émission? Nou, natuurlijk heel erg de spelen volgen, dat is het eerste. <laughs> Gaan we met z'n allen doen. En <laughs> jullie thuis ook. Ja, ja. <laughs> Zeker, heel hard juichen. En uh, uh, inventariseren, kijken wat er is. Kijken wat er gaande is. Ik hoop dat, uh, uh, dat de sponsoren uh, ook meewerken. Dus, uh, daar gebeurt ongetwijfeld ook al veel. Uh, kijken of we wat aan de inkoopkant kunnen doen, aan de verpakkingskant. Uh, nou, sowieso de, de daken liggen nog niet vol genoeg met zonnepanelen, dus daar kan ongetwijfeld wat meer. Stel dat dat waterstof echt gaat rollen, kunnen we daar echt heel veel halen. De, nou ja, er zijn genoeg mogelijkheden. Uh, laten we het vooral in kaart brengen en uh, met heel veel mooie, inspirerende andere mensen gaan praten. En uh, ja, los. Ja, en los. Het is jou, ja, uh, uh, mensen moeten jou kunnen vinden nu. Hè? Jij bent het aanspreekpuntje wilt ze helpen eigenlijk. Een oproep naar iedereen daar, dat ze naar jou toe moeten komen en moeten samenwerken. Ja, nou, uh, ik neem gelijk... Uh, ik geef NSF het aan agenda. jou. O, ja, de linker. <laughs> Laten we met z'n allen heel hard gaan werken aan de duurzaamheidsagenda van de sport. Het kan, het mag. Iedereen kan eraan meedoen. Ik zit hier, uh, je kan me vinden uh, via het NEC-NSF. Uh, 3, 3 augustus tijdens het Olympic Festival uh, loop ik zeker ook rond eigenlijk uh, de laatste paar dagen daar... Uh, Laten we van de sport genieten en laten we er een klimaatneutrale en hopelijk een klimaatpositieve sport van maken. Van alle facetten. Uh, doe er aan mee. Ja, mooi. Uh, mooie woorden, denk ik. Ik denk dat we hiermee kunnen afsluiten. Uh, Tim. Onwijs bedankt voor het bedenken van deze mooie titels, de Emission, daar is het allemaal begonnen in 2018. Dank je wel daarvoor en voor je komst natuurlijk hier. Ja. Maurits Hendricks, ook jij bedankt voor het steunen van dit goede initiatief. Uh, heel veel succes richting Tokyo. Dankjewel. Uh, Marceline, jij ook. Uh, geniet ervan ja. de komende maanden en jaren van deze prachtige titel die jij hebt. Uh, dank allen voor jullie komst. Dank jullie uh, voor het kijken. Laten we met z'n allen zorgen voor een duurzamere wereld. Keep up uh, the good spirit, hè? Yes. Dank jullie Dank u wel.